Iedereen kan haken. We gaan vandaag een babyvestje haken. Uh, het is heel schattig. Het is gewoon eigenlijk uh, ja, zo'n halve ronde cirkel. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog en abonneren op mijn foto klikken of op het rode puntje moet ik zeggen. Uh, ja, abonneren kost niks en ik moet zeggen we hebben heel veel abonnees en heel veel leuke reacties uh, heb je jouw resultaat klaar? stuur dan een foto naar hotmail.com en uh, ja je krijgt altijd een antwoord of een reactie onder YouTube en het babyvisje wat we gaan maken ja, dat is echt schattig uh, en zo hoop ik dat je het een beetje kan zien zie je het is het zigzag baby vestje en hier heb ik dus nog geen randje aangehaakt en nog geen knoopjes opgezet maar ja dit is echt een heel schattig vestje ik heb hem ook in het roze gehaakt zie je en dit is, even um, kijken hoor, de Supersoft van Zeeman en deze is de, het witte vestje is van sasje meijer maar het roze is van Supersoft. en ja ik kan het nu niet goed laten zien omdat het nog geen niet helemaal klaar is maar kijk zie je dit dit ben ik aan het filmen dit vond ik ook zo leuk kleurtje en je hebt ook maar twee bolletjes nodig dus uh, het wordt echt een heel leuk vestje het is uh, echt met een leuke uh, Azure gaatje zit erbij en dan gaan we gauw beginnen en dan zie ik je dadelijk weer terug, dankjewel voor het kijken en uh, ik zou zeggen graag nog de duimpjes omhoog en veel kijkplezier en haakplezier tot zo Voor het babivesje heb je nodig twee bollen Supersoft. En ik heb ook een babyvestje gemaakt van uh, Sasje Meijer. Maar hier heb je drie bollen voor nodig. En ik zal zo uitleggen hoe dat, dat komt. Um, ik ben toch doorgegaan met de Supersoft uh, van Zeeman. Kijk, ik zal eerst even laten zien het vestje met de sasje dat is de witte en, en die wol is wel op dezelfde of het vestje is op dezelfde haaknaald gehaakt maar um, hij komt toch iets de wol is toch iets dikker dus ja dan krijg je toch een heel ander resultaat maar wel ook heel mooi maar daar heb je dus drie bollen voor nodig en wil je de roze dit is weer toevallig een iets lichtere kleur maar deze vind ik moeilijker om te filmen dus voor het filmen ga ik uh, de supersoft van Zeeman met lot nummer 30 kleur 7918 gebruiken dus die is iets roze maar ik vond dit uh, zacht roze ook heel mooi om het vestje van te haken en het voelt ook echt heel soepel aan en deze valt net een maatje kleiner de afmetingen zal ik ook in de video zetten zodat je weet wat de omtrek is geworden ik ga natuurlijk dit ook nog even netjes allemaal afwerken maar de super soft vind ik net iets zachter dan de sasje en hoe dat nou komt dat ik nu van de ene twee bolletjes nodig heb en van de andere drie, dat zal ik even het label erbij pakken. Momentje, kijk de Sasje deze is ook 50 gram, maar hier heb je dus drie bolletjes voor nodig voor een babyvesje, en deze heeft uh, bij 50 gram. 133 meter en dat klopt ook, want deze wol is echt gewoon iets dikker. En dit is gewoon de Sasje Maier en dan de witte. Dus hier heb je drie bolletjes voor nodig. En van de Super Soft, kijk, hier staat op 50 gram en hier zit 199 meter op. En dat is het verschil of je 199 meter op een bolletje hebt of je hebt er 133 meter op dat is precies het verschil dus van de Meijer van deze even laten zien de bravo heb je drie bolletjes nodig en wil je de super soft dan heb je twee bolletjes nodig en ik heb een bolletje altijd eventjes opgerold dus ik ga deze ook even lekker omrollen zodat ik geen last heb van een, een bol vol die wegspringt. Ik vind hem echt. Uh, ja, ik vind deze kleur ook heel gezellig. Heel leuk babyvesje zich zag En dan uh, gaan we nu beginnen met uh, lekker met de opzetlus. En het omrollen van de bol. dus de wol omgerold ik heb nog nodig wat een schaartje twee steekmarkers voor de armsgaten ja, een knoopje je kan het kiezen voor één knoopje of je doet er meerdere knoopjes een stopnaald en ik heb gebruikt haaknaald nummer 4 en ja dat vind ik het fijnste bij deze wol dus nu gaan we beginnen met de opzetlus en de losse ketting. Ik vergeet nog te zeggen dat je ook nog wel handig is om een centimeter te gebruiken. Pak anders een baby rompetje bij, dan kan je het ook eventjes zien of je goed zit met de oksel, maar daar komen we dadelijk allemaal op toe. Um, ik pak even mijn mobiele bij, want ik heb hier um, het patroon uitgeschreven. En dan gaan we beginnen met um, de opzetketting. En dat betekent een ketting van 72 lossen. Ja. Oké. Okay. We beginnen dus met een ketting van 72 lossen. Even netjes opruimen. Daar begint het ook altijd mee, hè? dat je al je spulletjes bij de hand hebt. Dan kijk ik even of het zo wel duidelijk is. toch eventjes een donkerder ondergrondje achter leggen merk ik pak ik even een boekje kijken of dit helpt nee dit is te druk momentje hoor ik maar heel eventjes een ondergrond zoeken 72 losse. Mobieltje af. 72 losse. Een, twee, drie, vier en dan begin ik met nog met het verkeerde kantje, nou dan heb ik, dat is lang geleden, maar um, dat gebeurt mij dus ook wel eens opnieuw dan hè? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 en dan ga je zo door tot je 72 los hebt ketting van 72 lossen, en dan zie ik je zo weer terug, tot zo we hebben nu de ketting met lossen gemaakt en je um, ja, je sluit natuurlijk niks want het is een vestje we beginnen nu in de derde vanaf de haaknaald 1 2 3 in de derde 1, 2, 3, daar zetten we een stokje in. En dan gaan we in de volgende 3 stokjes in 1 steek zetten. 1, 2, 3. Kijk en we beginnen, zeg maar. Dit is het voorbeeldje we beginnen aan de halslijn en we hebben nu ja nu gaan we een herha herhaling doen van 3 stokjes in 1 en dan 4 stokjes 3 stokjes in 1 en 4 stokjes we hebben nu net 3 stokjes in 1 gezet en nu gaan we ja het is altijd in de achterste lus werken de enkele stokjes dat is gewoon nu een lus gaan we vier stokjes maken, dus op elke steek een stokje 2 3, 4, en dan gaan we weer drie stokjes in één steek steken 1. Twee. Drie. En dan weer op elke steek een stokje en dat vier keer. 4, en dan weer met een ja, dubbele lus, zeg maar, maar maakt niet zoveel uit. Gewoon drie stokjes in een steek, en daarna ga je weer vier stokjes maken, en dan zie ik je op het einde van de toer, dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de eerste toer. En we gaan nu weer drie stokjes in één steek maken. Een, twee. en dan heb ik nog een twee drie steken over 1 3, en dan gaan we nu naar, dit was dus de eerste toer, dus ja die ziet er een beetje raar uit, maar dan gaat het allemaal golven en dat maakt niet uit en dan gaan we nu naar toer 2, tot zo we gaan nu naar toer 2 met 3 lossen een okay, keer je werk kijk en als je dan ziet op die drie stokjes in een steek moet op die middelste dadelijk vijf stokjes komen in een steek en dan gaan we deze slaan we over en dan gaan we in de achterste lus dus dit stokje slaan we over in de achterste lus gaan we een stokje maken en we maken nog een in de achterste lus in de volgende steek en dan gaan we in twee 2 hier op die middelste van die drie stokjes daar gaan we 5 stokjes op maken 1 2 3 4 5 stokjes in een steek, kijk als je maar zorgt dat je boven bij die 3 dat je de middelste te pakken hebt, dan gaan we weer in de achterste lus een stokje steken en in de volgende steek de achterste lus hier een stokje steken dan gaan we twee steken overslaan dus 1 2 deze slaan we over in de achterste lus gaan we een stokje maken en in de achterste lus gaan we een stokje maken en dan weer op die middelste van die drie stokjes dus dat is de volgende steek daar gaan we met twee kijk dat je wel twee lusjes hebt dus dan pak je wel gewoon de hele steek daar gaan we weer vijf stokjes op maken 3, 4, 5 en dan gaan we in de achterste lus weer een stokje maken en nog een keer in de achterste lus een stokje dan slaan we 1 twee steken over en dan gaan we weer in de achterste lus een stokje maken en weer in de achterste lus een stokje dan vijf stokjes in de hele steek dus wel dat je twee lussen hebt 1 2 3 4 5 zie je hoe het eruit komt te zien dan? So dus 5 stokjes bovenop dan 2 in de achterste lus 2 steken overslaan 2 in de achterste lus en weer 5 stokjes dus nog een keer. Toe twee is achterste lus. Achterste lus. Twee steken overslaan. Achterste lus. Achterste lus. Vijf stokjes in een dubbele lus. En dan krijg je dit als resultaat in toer 2, en dan zie ik je op het einde. Dan zie ik je weer terug. Tot zo, als je op het einde van de tweede toer bent, dan ziet je schelpje er zo uit: zie je dus 5 stokjes in een steek, dan in de achterste lus 2 stokjes. Dan twee overslaan. Dan weer uh, in de achterste lus 2 stokjes. En dan weer in één steek 5 stokjes. Dan weer in de achterste lus. Want we hebben nu 1, 2, 3, 4, 5 stokjes. Een stokje. Stokje 2 steken overslaan 1, 2 en dan in de achterste lus weer een stokje en in de achterste lus weer een stokje, en dan gaan we nu even garen pakken na die vijf heb je nog 1, 2 um, stokjes, en dan zijn we nu bij de even kijken, hoor: 1, 2, en dan doen we nog een stokje gewoon hier in die laatste steek. Oké, okay. en op het einde van de tweede toer moet je gewoon goed kijken of je dus die. Waaiertjes ook ja op het einde onder de toer kan dat ook al. Of je die waaiertjes van die vijf stokjes goed op het middelste stokje van die vorige toer hebt gedaan, en dan natuurlijk twee in de achterste, twee overslaan, twee in de achterste lus en weer vijf stokjes. En je eindigt met twee stokjes in de achterste lus en de laatste steek. Daar zet je een. Gewoon stokje op. Zie je dan? Dit is toer 2. Um, de andere toeren die leg ik in de volgende video uit, omdat anders de video ook te lang wordt. Um, daarom zou ik zeggen: uh, hou dit H kanaal in de gaten. Uh, abonneer, zet de notificatiebel aan. En dan zie je ook wanneer ik de nieuwe toer geüpload heb. En dan uh, kan je lekker verder weer met. Uh, dit baby vest, het is echt een chevron steken dus dat je dus uh, ja daar een heel mooi zigzag patroon in krijgt en het wordt ook echt een heel lief vestje dus ik zou zeggen dankjewel voor het kijken allemaal de duimpjes omhoog uh, abonneren op mijn haakkanaal en uh, tot de volgende video dan gaan we verder uh, met toer 3 tot ziens